Dag David, welkom. Jij bent analist bij De Groof Peter Kam en je volgt de biotechsector van nabij, meer in het bijzonder de Benelux en Frankrijk. Onlangs was er de De Groof Peter Kam Healthcare Conference, een jaarlijks treffen, en dat lijkt mij een goed moment om met jou eens te kijken naar de trends en de verwachtingen voor 2023. Wat is eigenlijk het belang van die healthcare conference? Waarom is die conference er? Traditiegewijs mochten we meer dan 25 private en beursgenoteerde bedrijven die innovatieve geneesmiddelen en medische apparatuur ontwikkelen verwelkomen over een periode van vier dagen. De Grof Healthcare Conference verbindt bedrijven met investeerders wereldwijd en bedrijven maken dan ook al te graag gebruik van deze opportuniteit om hun laatst bekomen data nogmaals toe te lichten, maar ook meer in het algemeen het vaak toekomstige marktpotentieel van hun producten te beklemtonen. Finaal laat het ons analisten toe om een inschatting te kunnen maken van het huidige sectorsentiment en ook om te zien wat er leeft bij bedrijven en investeerders. Het is een interessant moment voor jullie om veel nieuwe informatie op te doen. Wat waren voor jou de voornaamste conclusies eigenlijk? Wel, dat er in eerste instantie nog voldoende biotech-appetijt is bij investeerders, zeker de gespecialiseerden, na toch wel een moeilijk 2022, waarin het sectorsentiment een deuk heeft gekregen. Investeerders stellen zich wel kritischer op en verwachten vaak completere datapakketten, inclusief met patiëntendata, naast uiteraard ook een realistisch bedrijfsplan, alvorens over te gaan tot een investering. Het is dan ook alle hens aan dek bij veel bedrijven om het nodige kapitaal te verwerven om hun plannen te kunnen uitvoeren. Meer concreet zagen we dat meer dan 40% van de aanwezige biotech- en mettechbedrijven extra financiering dient op te halen in de komende 12 maanden. Finaal zagen we een goed gevulde pijplijn aan relatief mature bedrijven die een beursgang ambiëren wanneer de condities ze toelaten. Het is een sector die kapitaalsintensief blijft. Hoe gaan bedrijven nu om met die acute nood aan financiering? Traditionele opties zijn de uitgaven van nieuwe aandelen, tegenwoordig vaak aan een sterke korting, en converteerbare obligaties. Biotechnologiebedrijven gaan ook vaak samenwerkingsverbanden aan met grote farmaceutische bedrijven, big pharma zoals we die noemen, om zo de kosten van grote klinische studies te kunnen drukken. Een eerder recent fenomeen dat we nu ook gezien hebben, bijvoorbeeld bij het Franse biotechbedrijf Abivax, is de verkoop van een royaltypercentage aan investeerders. Een alternatieve strategie is natuurlijk het doorvoeren van herstructureringen binnen het bedrijf, maar ook het schrappen van volledige onderzoeksprogramma's. Jullie volgen die sector van nabij. Kan je nog eens toelichten hoe de sector nu eigenlijk in die toestand terecht is gekomen? Wel voor de Covid pandemie was de sector eigenlijk al enigszins oververhit geraakt. De waarderingen van biotechnologiebedrijven waren jarenlang opgedreven door een verscheidenheid aan factoren, waaronder nieuwe biotechnologietrends zoals immuunoncologie en cel- en gentherapie een relatief milde houding van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. De succesvolle lancering van zogenaamde biotech blockbuster drugs miljarden overnames van biotechbedrijven door Big Pharma en natuurlijk ook de overvloed aan financiering en relatief laag rentevoeten. En toen brak de COVID-pandemie uit. Uiteraard ja. Tijdens die COVID-pandemie zagen we initieel een positief momentum voor de zogenaamde COVID-stocks, waaronder Moderna. En dat momentum is zich gaandeweg gaan verspreiden over bijna de volledige biotechsector. Nee, mogelijk gemaakt door het engagement van retail-investeerders die in die periode van op de eerste rij de impact van biotechnologie op de bredere samenleving konden zien. Biotechbedrijven, inclusief diegenen met een hoger risicoprofiel, maakten dan ook graag gebruik van deze periode om naar de beurs te trekken. Ter referentie sinds 2018 waren ongeveer 1 op 4 bedrijven die naar de beurs trokken in het preklinisch stadium, wat toch wel geassocieerd is met een verhoogd risicoprofiel. Aanvankelijk tijdens COVID dus een boost voor de biotechsector. Waarom zijn die aandelen dan toch uit de gratie gevallen? Eind 2021 namen veel van deze retail-investeerders hun in winsten. En mede door macro-economische factoren zoals inflatie en verhoogde rentevoeten en dan ook nog de inval in Oekraïne, besloten veel investeerders om veiligere orde op te zoeken. De vraag is nu natuurlijk, ja, komt dat momentum terug? Wanneer zien jullie de biotechsector terug opleven? wel op basis van historische gegevens twijfel we niet aan dat de sector zich zal herstellen. De vraag is eerder wanneer. En nu al zien we meerdere factoren die op korte termijn, zelfs in 2023, een herstel kunnen bewerkstelligen. Zo kijken we bijvoorbeeld uit naar succesvolle klinische studies in uitdagende ziektedomeinen. In het tweede kwartaal bijvoorbeeld verwachten we voor Argenix de resultaten van een fase 3 studie in een nieuw ziektedomein, CIDP genaamd. Een tweede factor is een mild ingesteld FDA wat bijvoorbeeld de goedkeuring van UCB's kandidaat geneesmiddel bimicuzumab zou kunnen verzekeren. Ten derde is een gunstig prijszettingsregime van nieuw goedgekeurde geneesmiddelen van belang. En een vierde factor is de succesvolle lancering van dergelijke geneesmiddelen. Denk bijvoorbeeld terug aan GenXFG Artigimod dat in 2022, het eerste jaar van commercialisatie, meer dan 400 miljoen aan inkomsten genereerde voor het bedrijf. Een laatste element dat ik zou willen aanstippen zijn bedrijfsovernames. Eind vorig jaar hebben we al enkele miljarden overnames gezien in de Amerikaanse biotechnologie sector. En wij verwachten dat deze trend zich zal verder zetten, ook in Europa, gedreven door lage bedrijfswaarderingen, maar ook het feit dat Big Pharma voortdurend zijn pijplijn dient aan te vullen met nieuwe gepatenteerde geneesmiddelen. David Seynaven, bedankt. De biotechsector blijft een sector om van nabij te volgen. Dank u, Bjorn.